Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Een hele goede zondagmorgen. En welkom bij het zondagmorgenpraatje. Zo is die. Lekker. Lekkere zondag. Uh, Oké, okay. vandaag weliswaar geen, uh, geen uh, voetbal. Want het is Pinksteren. En uh, de wedstrijd is verplaatst naar morgen. Tweede Pinksterdag. U die, uit. Dus, heb ik hier iets meer tijd om dan uh, iets later te gaan lopen en uh, nog wat meer te gaan doen. Dus uh, buiten het lopen ga ik zometeen nog even naar de fitness. Ik heb net veel benen getraind. buiten, dat kan natuurlijk. En dan ga ik nog eventjes naar de fitness, Dan ga ik nog even mijn overlijf doen. Daar heb ik nu dus tijd voor. Lekker. Vanmorgen vroeg eh, ben ik even vroeg opgestaan. Dat had te maken met een oude dienstkameraad van mij die eh, doet mee bij de Ropa Run. Dus het is een hardloop evenement door, op moment van, door Nederland even van Twente naar Rotterdam. Sowieso 20 plus kilometer. Weet ik wat, met een groepje georganiseerd. Heel veel teams, ik geloof 25 teams of ik weet niet, in ieder geval heel veel. Ingeschreven die gewoon lopen en om ergens rond kwart over vier zou die hier in graven voorbij komen. Nou goed, ik uit veren daarheen gereden. Ja, daar is dan net. De mazzel of de pech die je dan eigenlijk eh, moet hebben dat je dan toevallig ook die, die persoon treft. Want ze lopen natuurlijk eh, om en om. En eh, ja, eh, helaas, eh, uiteindelijk trof ik zijn vrouw hij had haar wel ingelegd van dat ik wellicht zou kunnen komen. foto gemaakt, eh, ja, hij was helaas 40 kilometer verderop eh, waar hij dus dan uiteindelijk eh, gaat lopen. En daar was overigens nog een ander maatje eh, bij, Johan of eh, John de Volf. Die was daarbij. Ah, Had ik wel schitterend gevonden. Maar goed, het is niet anders. Daar kun je niks aan doen. Dat is de planning die, die zij ook niet helemaal uit hun hoofd weten wanneer ze waar zijn. Dus ja, dan houdt het op. Maar goed, uiteindelijk was het toch wel leuk. Ik heb even kort met, met de vrouw van die moest uiteindelijk gaan lopen. Dus de loper die kwam eraan en er werd, werd er gewisseld van de loper. Dus ja, dat, dus dat was eigenlijk wel jammer. Goed daan tegen. Ja, uh, vandaag uh, ging het dan ook weer uh, uh, om dat, dat dan te gaan doen. Een uurtje later gelopen, pas 8 uur 9 uur uh, gaan lopen. Ging lekker. Ik had minder last van, uh, van mijn voet waar ik vorige week nog wat uh, of uh, twee weken terug nog wat last van had in het bos dat ik wat uh, voetproblemen had met de nieuwe schoenen. Maar dat is, uh, ja, nee, dat is eigenlijk uh, eigenlijk best goed. Ging lekker. Tempoetje, aardig. Ik had net gezien het gemiddelde van 6 minuten 15 per kilometer, maar dat is aardig, een aardig tempotje toch. En uh, ja, afgelopen vrijdag een, een fit test gedaan. Ook weer een, bij een maatje van me. die, uh, die is uh, een tijdje terug een beetje voor jezelf begonnen als een soort personal trainer. ze gaat begeleiden, maar niet op, op kracht of op weet ik wat, maar gewoon op een uh, uitgebalanceerde manier van, uh, van uh, uh, uh, fitheid, fitheidstrainingen. Uh, nou, het testje afgenomen. Dat was vrijdag. En ik moet eerlijk zeggen, poeh, dat was. Uh, was uh, uh, Best een redelijk pittige, maar niet over de top. Het is niet zo dat ik helemaal afgebrand uh, die test heb gedaan, want uh, dat, dat gaat het niet om. Hij heeft dan uh, een aantal uh, dingen moeten doen. Uh, acht elementen uh, moeten er gedaan worden. Dan zit daar, uiteindelijk zit daar een, uh, er, er komt er een resultaat uit, er zit een tabelletje bij. En de aanleiding van het uh, tabelletje kan hij uitrekenen wat dan uiteindelijk al fitheid is. Uitgerekend met je leeftijd, gewicht, lengte, uh, zeg maar je, je, je BMI en zo. Dat wordt allemaal een beetje meegerekend. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik moet dat resultaat moet ik nog binnenkrijgen. Maar ik kan wel merken vandaag dat het, uh, dat het iets mee te maken had met de uh, lopen. Zeker in het begin ik, uh, voelde ik een heel klein beetje de beentjes. Ik dat mag niet erg worden. Het was echt gewoon heel licht. Heel licht. En het was zeker wel lekker, uiteindelijk. Toch gewoon die vier rondjes gelopen. Dus uh, het is veel meer, het die niet erg op. Nou, dan doe ik meestal altijd nog even wat. Uh, even een beetje gaan zakken. Dan had ik uh, meestal nog even wat, uh, wat oefeningen erachteraan. Zouden die gingen nog uh, aardig. Dus al met al. Mm. maar niet klagen. Dus, het lukt goed. Goed. Nogmaals, zo meteen eventjes, uh, lekker uh, de bovenkant uh, nog gaan trainen. En dan gaan uh, we de zondag weer uh, sportief, sportief uh, uh, uh, behandeld. Even kijken, ik kan hier. Nee, ik moet hier parkeren. Ik ben benieuwd dat er nu ook uh, wat mensen uh, zijn. Meestal wel op zondag. Oh. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Hoppakee. Nou, daar gaan we dan. Ik zou in ieder geval zeggen: bedankt voor het kijken. Alvast, uh, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. Dan uh, zie je volgende zondag weer terug. En, uh... Dat wordt wel een heftige, trouwens, zondag. Dat wordt wel een heftige. Uh, ga ik er niks over zeggen. Ik heb tot volgende week. Uh, ik zie jullie volgende week. Nogmaals, uh, blauw duimpje omhoog. En uh, even abonneren op het kanaal. Ik zie jullie volgende week weer terug. Ik zeg ciao.